Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Leuk dat je kijkt. We gaan deze video de examenopgave Overheid in greep van de markten bespreken. En dat gaat over het examen van 2018 tijdvak 1. En het is opgave 6. We halen dus vooral de moeilijke vragen eruit. En deze opgave sluit aan bij domein D, markt en domein H, welvaart en groei. Laten we maar beginnen met de eerste moeilijke vraag. Noem een oorzaak van neerwaartse loonstarheid. Nu is het zo dat je loonstarheid waarschijnlijk wel kent of prijsrigiditeit, Maar het gaat vooral om dat woord neerwaartse. Uh, wat ze ermee bedoelen uh, is dat um, uh, lonen uh, star zijn als ze dalen, maar niet star zijn als ze stijgen. Nou, verder in deze video leg ik dat uit. Um, andere vraag die als moeilijk wordt ervaren is deze. Uh, vraag 32. ...leg uit dat het voorstel van de politicus, en dat is dus om extra overheidsbestedingen op de goederenmarkt toe te passen... ...via de vermogensmarkt kan leiden tot een stijging van de werkloosheid. En wat je dus moet doen, is dit is echt een voorbeeld van een oorzaak-gevolgredenatie. Je ziet ook dat die drie punten is en dat komt met name doordat via de vermogensmarkt. Dus we moeten de vermogensmarkt er ook in verwerken. Dus een oorzaak-gevolgredenatie, via de vermogensmarkt moeten we het uitleggen... En de vraag is dan natuurlijk ook wat is nou eigenlijk de vermogensmarkt? Nou daar wordt vermogen op aangeboden en gevraagd. En heel belangrijk om te weten is dat de rente de prijs is op de vermogensmarkt. Nou laatst op de arbeidsmarkt zijn alleen binnenlandse vragers en aanbieders actief. Hier is sprake van neerwaartse loonstarheid waardoor werkloosheid kan ontstaan. Met het oog op de geschetste problemen verricht een commissie van het ministerie van economische zaken onderzoek naar het overheidssaldo en de werkloosheid. De commissie stelt dat de effectiviteit van het overheidsbeleid afhankelijk is van de ontwikkelingen op de vermogensmarkt, de valutamarkt, de goederenmarkt en de arbeidsmarkt. Nou, heel veel markten die markten hebben natuurlijk ook invloed op elkaar en daar gaan deze vragen over. Noem een oorzaak van neerwaartse loonstarheid. Nou, dat moet je gewoon kennen. Wat betekent neerwaartse loonstarheid? Dat de lonen, als ze dalen, eigenlijk moeten dalen, dat niet doen, maar star zijn. Vandaar neerwaarts. Nou, hoe kan dat veroorzaakt worden? Bijvoorbeeld door cao's, waarin afspraken zijn vastgelegd over lonen en loonstijgingen. Ja, als die afspraken nog gelden en eigenlijk die loonstijging niet meer van toepassing is, omdat bijvoorbeeld de economie. ...de conjectuur in een neerwaartse spiraal is terechtgekomen... ...dan geldt het toch dat die loonstijgingen doorgaan... ...want dat ligt in de CAO vast. En dan is er sprake van neerwaartse loonstarheid. De lonen zijn star of niet flexibel. 32. Ja! Laatste vraag. Leg uit dat het voorstel van de politicus via de vermogensmarkt... ...kan leiden tot een stijging van de werkloosheid. Nou, ze zeggen al... Als de overheid extra gaat uitgeven, dan loopt het tekort van de overheid op. Hoe kan dat nou via de vermogensmarkt leiden tot een stijging van de werkloosheid? Nou bijvoorbeeld, de overheid moet dan meer lenen. Dan neemt de vraag op de vermogensmarkt toe. Toenemende vraag leidt tot een hogere rente. En daardoor kan het bijvoorbeeld ervoor zorgen dat door die hogere rente juist bedrijven minder gaan investeren. En daardoor dus de werkloosheid toeneemt. Um, en op die manier zou je dat dus kunnen uitleggen. Um, in de uitwerkingen doen ze dat als volgt. Het is een driepuntsvraag. Dus als de overheid meer besteedt, kan het overheidstekort toenemen. Daardoor moeten ze lenen en stijgt de rente. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, daardoor wordt door die stijgende rente wordt, rente wordt lenen onaantrekkelijker. Of sparen aantrekkelijker. Daardoor zullen de bestedingen dus afnemen. Je kan dus ook zeggen wat ik aangaf, dat de bedrijven minder zullen investeren en dat daardoor de bestedingen afnemen. En door die afnemende bestedingen neemt de productie af, neemt de vraag naar arbeid af en daardoor krijg je dus werkloosheid. Je kan het ook uitleggen via de wisselkoers wat ze hier doen. Wil je nou meer uitleg bij deze opgave, dan kan je even kijken naar de tip over oorzaak en gevolgredenaties. En dan moet je vooral even kijken naar deze QR-code, die scannen. En je kan extra oefenen met de examenopgave Tijd voor Verandering. Top dat je deze video bekeken hebt. Wil je meer Hulp bij Economie? Dan kan je naar de website gaan, naar het YouTube-kanaal van de Economie Academy. Of naar het Hulp bij Economie op Instagram. En ik wens je verder heel veel succes met je voorbereidingen op het examen.